Hoi allemaal, ik ben, uh, ik ben Willem en ik ben de eerste winnaar van de Lanciersprijs. Uh, nu alweer bijna twee jaar geleden. En uh, nou ja, in deze vlog ga ik, uh, ik u wat meer vertellen over uh, wat ik nou heb gedaan en uh, nou, waarom, waarom ik nou in hemelsnaam ingeschreven heb voor de Lanciersprijs. Um, ja, nou ik heb dus mijn onderzoek eigenlijk als scriptie gedaan. Ik had een uh, bachelorscriptie Informatica en daarin wilde ik heel graag uh, wat meer te weten komen over de migratie tussen Oosterhout en uh, Rotterdam. Mijn uh, overgrootvader die is daarheen verhuisd. En toen dacht ik, gek dat ik helemaal niks over kon vinden. Dus wat ik toen heb gedaan is de hele burgerlijke stand aan elkaar gelinkt en uh, vervolgens gekeken van uh, welke mensen verhuizen er nou eigenlijk en wat voor migratiepatronen zijn er nou eigenlijk om er dus meer achter te komen over nou ja, wat mijn had dus had gedaan. Um, eigenlijk voelde het vooral heel erg onwerkelijk. Ik had het niet helemaal aanzien komen. Um, eigenlijk te mede ook omdat er... Uh, de medefinalisten finalisten eigenlijk zulke verschillende onderwerpen... Uh, die eigenlijk ook allemaal gewoon heel erg goed waren in hun, in hun categorie. Dus dan is het ook maar kijken van ja, wat, wat vindt de jury nou eigenlijk? Um, ja, ik denk dat het in de loop der tijd, ben ik het wel steeds natuurlijk leuker gaan vinden iets minder onwerkelijk. Uh, ja, ik, heb, ik merk ook wel gewoon dat andere mensen er leuk op reageren. Uh, zeker ook omdat het voor mij dan een toevoeging is, uh, bovenop die informatica dat ik dit dan toch ook gedaan heb. En dat mensen vanuit een wat meer geschiedenisarchiefhoek dat ook kunnen waarderen. Ik heb uh, mijn onderzoek eigenlijk met name aangemeld om aan anderen te kunnen laten zien van goed, dit heb ik ermee gedaan en uh, op die manier te laten zien wat er mogelijk is. En ik denk heel eerlijk gezegd dat dat ook de hele kern is van die financiersprijs, dat, je, dat iedereen een bepaald onderzoek doet en dat hoeft dan niet per se uh, het onderzoek te zijn wat ik doe. Uh, maar natuurlijk ook heel veel andere geschiedkundig onderzoek en dat, dat er een publiek voor is. En ik denk dat dit een heel mooie manier is om het uh, publiekelijk uit te dragen. Vooral ook omdat je, je komt een paar keer op de blog te staan, in ieder geval de shortlist komt erop te staan. Um, nou ja, als je dan bij de top drie zit dan kom je er nog eens een keer op. Dus dat geeft wel gewoon heel veel uh, ja, bekijks eigenlijk. En Ik denk dat dat een hele mooie manier is om toch eer voor je werk te hebben.